We hebben een afscheidsmanifestatie. Want we vinden het doodzonde dat de Valreep weggaat. Uh, en sterker nog, vinden het heel erg dat de gemeente niet bereid is om in gesprek te treden. wat wij al drie jaar lang doen. willen, laat het zo zeggen. Uh, de Valreep heeft een plan tot koop, uh, weet ik wat al, uh, en uh, exploitatie en, uh, enzovoort. En ehm. Uh, nou, wij hebben uh, vandaag een, afscheids, uh, een uh, afscheidsmanifestatie. Dus hebben we vandaag een manifestatie voor het behoud. Uh, en voor het minimale eis om in ieder geval in gesprek te gaan, wat, uh, wat een beetje gek is dat uh, de gemeente niet bereid is om dat te doen. Niet alleen maar de gemeente, maar het project ontwikkelen maar ook de OCP, OCP ook. Nou, we hebben gewoon een ontruimingsaanzeting uh, gekregen. En, uh, uh, zoals gezegd, uh, zij zeggen het is klaar geweest, wij vinden van hey, we hebben deze plek geopend. Uh, wij verdienen een kans om, om dit op een lokale manier voor te zetten. Uh, en daarvoor moet ja, in ieder geval een kans, in ieder geval een gesprek. Uh, en, uh, een serieus gesprek over, over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Gebeuren. Ons asiel, ons huis, waar we jaren gewoond, gewerkt, gespeeld en gepaard hebben, wordt ontruimd. Ziel wordt ontruimd door mensen. Mensen zonder visie en gevoel. Mensen die zelf niets produceren of creëren. Die mensen die geven geen melk, ze leggen geen eieren, ze zijn te zwak om een ploeg voor te trekken! <tog een ploeg> mensen zich laten uitspreken om hier te komen en dit project te steunen en uh, blijkbaar doen dat heel veel mensen. We hebben vet veel mensen op de vloer, dus uh, iedereen vindt het, tof, uh, vindt het leuk, vindt het gezellig en spreekt zich door het komen hiervan ook uit voor, uh, voor de valrepen. en Ik denk in het kraak in het algemeen uh, dat dat nog steeds heel goed is uh, in een stad als Amsterdam uh, een beetje kleur geeft zo. we hier eigenlijk? Waarom staan we hier in deze zandbak? Waarom staan we hier bij dat uh, gekraakte dierenasiel? Wat doen we hier eigenlijk? Afgelopen vrijdag zat ik uh, bij de gemeente om te overleggen of het eventueel mogelijk zou zijn of wij hier, wanneer de valreep ontruimd is, toch als buurtinitiatief in Amsterdam-Oost een pand zouden kunnen kopen. De vraag die daar gesteld werd was, ja maar waarom zijn jullie dan uniek? Wat maakt de valreep en wat maakt dit initiatief dan anders dan alle buurtinitiatieven die al een plekje hebben? Waarop onze vraag terug was: waarom komen al die mensen dan? Weet je, als, als er al genoeg aanbod is, als er al genoeg van dit soort plekken zijn, waarom komt iedereen dan in godsnaam hierheen? Want we hebben geen. Water, we hebben geen elektriciteit. Het is allemaal een beetje vies en het ziet er allemaal wel een beetje showvol uit. En toch zijn jullie hier, in deze zandbak in de zon. Dat is helemaal niet leuk. Kijk maar, die mensen kijken heel ongelukkig. Dat is omdat hier dingen kunnen die op heel veel andere plekken niet kunnen. Omdat je hier op het moment dat je een idee hebt, de ruimte krijgt om dat te doen. Omdat je hier, ook al past het niet helemaal in het plaatje dat van tevoren ingekaderd was, toch kans krijgt om uh, je activiteit te organiseren, om met je bandje te spelen, al ben je nog niet beroemd, je kunstwerk je kunt op te hangen. En, en het allermooiste is dat zelfs bands die eigenlijk al doorgebroken zijn, toch op de valreep willen komen spelen. Dus het heeft iets, het heeft iets deze plek. En Amsterdam had heel veel van dit soort plekken, die iets hebben, iets unieks, iets spannends, iets waar geëxperimenteerd mag worden, iets wat je niet op, op, een, op een legale, ingekaderde plek vindt. Ik denk persoonlijk, en uh, met mij waarschijnlijk heel veel vrijwilligers op de valreep dat het heel belangrijk is dat Amsterdam dit soort plekken houdt. Want Amsterdam is het spannende, het experimentele een beetje dwarsen ook wel, hè? want dat doen we natuurlijk ook. We zeggen geen ja en amen en we zijn ook een beetje tegen de politiek ingegaan af en toe. Maar dat is toch Amsterdam, jongens? Dat, dat is toch wat deze stad beroemd maakt? Laten we alsjeblieft, ook wanneer de valreep er niet meer is, doorgaan met het creëren van dit soort plekken. En laten we de mensen bedanken die hun bijdrage leveren, al zijn ze het ongelooflijk beroemd. En krijgen ze normaal ongelooflijk veel betaald dat ze hier willen staan Omdat ze de valreep supporten Ik wil een enorm, enorm, enorm applaus voor de woezels Niks kan te klaar met je krap vers je shit En rode peper in je reet en ik zorg dat shit shit Ik roor een voor burritos, pak huevos, fritos, de z'n pesas, z'n bojitos Blaas shit tussen windows, even vergist me niet komt mijn bij een Nou, ik denk dat we iets moois hebben neergezet voor Oost. We hebben ook laten zien dat het kraakverbod een wassen neus is. Hoe noem je dat? Ja, ja. Dat het gewoon compleet nutteloos is. Dat het nog steeds heel belangrijk is voor de, voor de stad. Uh, en uh, en uh, ook heel Nederland überhaupt. Uh, dus uh, <laughs> dus, uh, dus uh, ik denk dat dat wel gelukt is. Ja. Deze mensen willen ons uit ons asiel zetten. In dierennormen en waarden. Ze, ge <tieden> Ze geven niet om solidariteit en saamhorigheid en leefbaarheid in hun eigen omgeving. Deze mensen geven enkel om verdienmodellen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Deze mensen moeten wij ons asiel uit. Dus dieren uit Amsterdam, dieren uit de hele wereld. Mijn antwoord hierop is... zie <laughs> Ja, we zien dan wel. We, we, we, uh, kijk, we, we nemen het nu stap voor stap Aha. en dan uh, zien we wel waar het gaat eindigen en uh, hoe we verder gaan. We hebben nu een hele goede dag gehad, een succesvolle dag. Uh, nou, proberen we die vibe en die energie een beetje te houden en uh, ja, zien we wel. Ja, wij als collectief vinden dat wij gewoon iets heel vets hebben neergezet. Uh, iets wat uh, de gemeente niet willens en machtens was om te doen. Uh, dus ik denk dat dat een beetje, uh, nou, uh, die mensen die komen hier, die vinden in ieder geval dat het waardering uh, uh, vraagt. En uh, het zou mooi zijn als uh, de hoge pieven en de autoriteiten daar ook een keer uh, in volgen. In plaats van dat ze projectontwikkelaar en gemeente met één, twee handen op één buik uh, met elkaar in bed leggen de hele tijd. MUZIEK uh. yes what do you say, Yes what do you say